dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb uh, sinds een tijdje deze Neo Coolcam deurbel en sirene in gebruik en deze werkt op uh, zich wel goed. Hij uh, doet wel gewoon zijn werk uh, wat hij moet doen. Alleen uh, laatst waren de batterijen op en toen uh, deed ik ochtends, uh, toen ik net wakker was, uh, de deur open maar ik was vergeten het alarm uit te zetten. En toen startte Homey netjes uh, flows en de verlichting ging mooi rood branden en homie zei dat de alarm geactiveerd was alleen uh, het bleef dood en dood stil ik denk ja dat is natuurlijk niet echt handig als het nou uh, ingebroken wordt dan uh, ja, worden ze ook niet echt verjaagd dus toen ben ik even gaan nadenken en ik dacht uh, ik heb natuurlijk ook uh, Google home producten in huis dus de Google home en de Google home mini en de Google uh, Nest Hub, die heb ik in huis en deze kan ik natuurlijk ook gebruiken om een sirene te maken. Dus in deze video wil ik je gaan laten zien hoe je in plaats van zo'n sirene je Google Home of je Google Home Mini kan gebruiken om een sirene te maken. Om een sirene door het huis te kunnen laten klinken ga ik als eerste een groep aanmaken in Google Home. Dus daarvoor open je de Google Home app op je smartphone en dan zoek je een Google Home of een Google Home Mini op of een Nest Hub en daar tik je op. Vervolgens ga je naar het tandwieltje wat boven in beeld komt te staan. En nu zie je in het lijstje zie je groep staan. Als je daar op tikt dan kan je een nieuwe groep aanmaken en dat gaan we dus nu ook doen kan je de groep een naam geven en ik noem hem voor nu sirene op opslaan nu wordt de groep gemaakt dus daar moeten we even op wachten en als zo de groep gemaakt is dan kan je daar naartoe gaan de groep is nu gemaakt tik je nu op het kruisje tik je op het pijltje naar beneden en nu scroll je helemaal naar beneden en daar vind je alle groepen nou, nu zie je hier sirene met een eentje erachter, dat betekent dat er één uh, apparaat in de groep zit. Als je nou de groep tikt en vervolgens tik je hier op het tandviltje boven in beeld. En dan staat er apparaat kiezen. Als je daarop tikt, kan je alle apparaten kiezen welke je in je groep wil hebben. Dus nu doe ik even een fotolijstje. In de Google Home, de gang, in de werkkamer. En, lekker. en dan zeg ik volgende. En nu worden ze allemaal uh, toegevoegd aan de groep. Om deze groep nu ook te kunnen bedienen met Homey. Moeten we ook eventjes uh, deze groep in Homey toevoegen. Dus daarvoor uh, ga je naar de Homey app. En dan ga je naar apparaten. Vervolgens tik je op het plusje in de rechterbovenhoek. En dan zoek je de Google Chromecast app op. Ik zie hem hier al staan, dus daar tik ik op. Dan zeg ik Chromecast. Vervolgens uh, kies je selecteren. Nu zal hij alle Google Chromecast uh, toe gaan voegen. Nou, ik wil alleen sirene toevoegen en dan zeg ik volgende. Nu wordt de groep aan Homey toegevoegd en dan kunnen we hem gaan gebruiken in een Flow. En nu staat hij hier netjes toegevoegd. Oké, okay, gaan we nu naar de Flow Editor toe. Nu we in de Flow Editor zijn kunnen we een Flow gaan maken en daarvoor klikken we op Create a Flow. Gaan we als eerste eventjes de Flow een naam geven. Ik noem hem voor nu Sirene in. Braak. Dan ga ik uh, in de als kolom ga ik Heimdal opzoeken. Heimdal. En dan zeg ik het alarm is geactiveerd. Nu kan je nog uh, twee voorwaarden aan toevoegen. Dat ga ik ook doen. En dan zeg ik toezichtmodus is ingeschakeld. Uh, deze kan je zo laten staan voor nu ga ik hem even inverten anders moet ik mijn alarmsysteem aanzetten en dat is niet zo makkelijk dus jij kan hem uh, gewoon uit laten staan en dan zeg ik, toezichtmodus is ingeschakeld dat doe ik nog een keer dan zeg ik nog een keer toezichtmodus is invert ik hem voor nu hoef jij niet te doen en zeg ik deels ingeschakeld deze deels ingeschakeld die trek ik een stukje naar beneden dan komt er een or tussen te staan. Of uh, of komt er tussen te staan. En uh, ja, dat zijn twee voorwaarden die waar moeten zijn. Dus dan moet het alarm echt aanstaan voordat uh, het sirene straks af kan gaan. Dan gaan we naar de dan kolom. En daar zoeken we de sirene groep op die we net gemaakt hebben in de Google Home app. Nu zie je hier uh, de Google Home sirene staan en dan kies je de kaart 'Kast een geluids URL'. Nu moet je hier een uh, URL op gaan uh, geven, welke jij wil afgespeeld hebben. Daarvoor kan je naar uh, homeiconen.nl. Vervolgens uh, ga je naar Downloads. Ik kan er even op klikken en dan ga je naar MP3 bestanden. Klik je Alarmsounds en dan staan hier allemaal verschillende alarmsounds welke je kan kiezen. Ik ga voor nu voor de inbraak. Hieronder zie je een URL staan onder al die bestanden. En deze kan je selecteren. Dan kan je hem kopiëren. En als je dan weer terug gaat naar de Flow Editor, dan kan je daar de link in de kaart plakken. Vervolgens uh, willen we natuurlijk ook dat het geluid uh, goed hard staat. Dus als je dan uh, gewoon een ge uh, muziekje afspeelt, dan staat hij misschien wat zachter. Maar als je niet thuis bent, dan moet hij natuurlijk zo hard mogelijk gaan. Dus dan voegen we nog een kaart toe en dat is de kaart Zet volumenaar. Nou, dat zet ik er nu eventjes uh, zachtjes. Want ik wil mijn buren niet uh, tot last zijn. En wat ik me net nog zit te bedenken is dat ik ook eventjes een uh, delay toe ga voegen. Dan kan die eerst eventjes uh, het geluid op het uh, juiste volume zetten en daar kan die uh, het, de URL, URL gaan kasten. Dus ik voeg hier een, uh, URL van, een delay van 1 uh, seconde toe. En dan tik ik op Save. Nu is de flow gemaakt. En kan ik hem gaan testen. Ik pak even mijn telefoon erbij, zodat ik uh, hem meteen uit kan zetten. Nu uh, tik ik op test. Zeg ik nog een keer test. En nu laat hij als het goed is afspelen. En nu ga ik hem eventjes resetten. En nu is hij weer gereset. Uh, de reset flow heb ik al uh, eerder gemaakt, dus als je dat ook wilt doen moet je nog eventjes een extra flow maken. Oké, okay. gaan we nu uh, de reset flow maken. Dus we klikken op create a flow en geven de flow als eerste even een naam. Reset in sirene. En dan gaan we in de als kolom gaan we de Heimdall kaart opzoeken. En dat is de kaart het alarm is gedeactiveerd. Als je dan in de Heimdall app uh, op deactiveren drukt, dan zal deze flow uh, gestart worden. Nu kun je voor de veiligheid nog een, uh, een extra voorwaarde toevoegen. En hier zou je bijvoorbeeld de push bevestigingsvraag kunnen toevoegen. En dat is een mobielkaart. En je ziet hem hier al staan. Stuur een push bevestigingsvraag. Die kan je toevoegen. Selecteer hier een gebruiker. En je kan een vraag stellen. Dus uh, wil je het systeem 3 zetten? En hiermee zorg je ervoor dat het alarm alleen uitgezet kan worden als jij daar toestemming voor geeft. Dus mocht er een inbreker in huis zijn en die weet op een of andere manier het alarm uit te zetten dan kan hij hem niet deactiveren en zal de sirene blijven afgaan en als jij dan toestemming hebt gegeven dan kan hij deze flow voortzetten dan gaan we in de dan kolom gaan we nou de sirene toevoegen En dat is de sirene van de groep die we net gemaakt hebben. En dan kies je de kaart stop kasten. Nu, als je hem nu opslaat. Even kijken, komen. Ja, net opgeslagen. Nu zal hij het, de sirene uitzetten zodra je in Heimdall op deactiveren drukt. Je kan in de downclomb natuurlijk nog meer acties toevoegen. Dus bijvoorbeeld de verlichting die je normaal wil zetten. Of een deur die je van slot af wil halen. Of gordijnen die je open wil doen, dat soort dingetjes. Die kan je allemaal toevoegen. En dan wordt je alarm netjes gereset en je huis weer teruggezet naar een goede waarde. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En als je toch bezig bent, klik meteen even op dat belletje. Dan krijg je elke keer een notificatie als ik weer een nieuwe video plaats. En dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe.